Iedereen kan verschil maken, ook kinderen. Mensen worden er gewoon blij van als je elkaar helpt. Laat je stem vooral horen en uh, sta op voor de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Natuurlijk willen we aan zoveel mogelijk mensen laten zien dat de jeugd verschil maakt. En je kan jezelf inschrijven, maar je kan ook iemand anders opgeven, dus... Schrijf je in! Iedereen kan gewoon verschil maken in Nederland en ook op de wereld.